Hou je meer van zekerheid of hou je ervan om dingen gedaan te krijgen en door te drukken? Hou je meer van draagvlak of hou je meer van rust in de tent? Vandaag gaan we dieper in op de vijf bestuurstijlen. Wat voor type ben jij? Wat is jouw bestuurderstijl? Ben je iemand met een duidelijke politieke agenda? Iemand die zegt er moeten plannen doorgeduwd worden, anders komt er nooit iets van terecht. Iemand die conflicten niet uit de weg gaat. Iemand die ook een harde onderhandelaar kan zijn. Dan ben je een leider. Leiders zijn aan de ene kant predikanten die vol overtuiging kunnen argumenteren en mensen mee kunnen krijgen. Ook heel charismatisch zijn. Aan de andere kant zijn het ook generaals die duidelijke bevelen geven en orders. En zo moet het gebeuren en anders niet. De valkuil van deze stijl is dat je vaak adviezen van ambtenaren in de wind slaat en dat je vindt dat het doel de middelen heiligt en dat is natuurlijk niet altijd netjes volgens de regels. Ben je een bestuurder die veel te vinden is op recepties, die graag uitnodigingen van anderen aanneemt en graag met veel mensen spreekt en graag vaak met mensen spreekt, dan is jouw type de verbinder de verbinder houdt van netwerken, wil graag aardig gevonden worden, wil graag weten wat er leeft, zodat hij daar beter op kan inspelen. Een verbinder gaat wel conflicten uit de weg, heeft een hekel aan ruzies en krijgt daardoor bij lastige dossiers niet veel gedaan, want lastige dossiers gaat hij het liefst uit de weg. Hij is eigenlijk de natuurlijke tegenpool van de leider. Toch werkt de leider wel graag met een verbinder samen. Want de verbinder volgt graag de leider, maar weet heel goed wat er speelt onder de bevolking. Zo kan de leider samen met de verbinder mooi de good cop bad cop spelen. Ben je erg populair onder de bevolking? Kun je goed verwoorden wat zij voelen en wat ze vinden? Dan ben je een ambassadeur. Een ambassadeur is het stralende middelpunt. En vertolkt wat er in de politiek gebeurt, maar op zo'n manier natuurlijk dat hij of zij er goed mee wegkomt en goed in het nieuws komt. Een nadeel van deze stijl is wel dat ze minder goed zijn in ambtelijke stukken bestuderen en dat ambtenaren het heel vervelend vinden dat de ambassadeur de echt moeilijke dossiers uit de weg gaat omdat je natuurlijk jezelf daar niet populair mee kan maken. Ben je iemand die juist een enorme hekel heeft aan de politieke grilligheid? Ben je iemand die houdt van vaste routines, alles netjes volgens de regels doen en rust in de tent, geen ruzie, geen politiek gedoe, dan ben je een beheerder. Beheerder is ontzettend belangrijk, want die kalmte, die rust, is in sommige politieke arena's heel hard nodig. Een nadeel kan wel zijn dat er geringe bestuurskracht is. Hij krijgt minder gedaan, juist omdat hij van rust houdt en juist conflict ook uit de weg gaat. Ben je iemand die heel graag zorgvuldig werkt, die graag de dossiers goed bestudeert, ook goed bij anderen navraagt wat hun mening is, en daarna het allerbest mogelijke besluit wil nemen? Dan is jouw stijl de stijl van een manager. De manager is een superambtenaar die heel degelijk te werk gaat, heel zorgvuldig te werk gaat en vooral verstandige besluiten wil. Nadeel van deze werkwijze is dat je het werk van de ambtenaren wil overdoen. ...op de stoel gaat zitten van de ambtenaren en uiteindelijk het leiding geven en zelf het werk doen door elkaar gaat lopen. Wat kun je nu met deze kennis doen? Je kunt die kennis op verschillende manieren gebruiken. Als eerste natuurlijk als een stukje zelfkennis. Hoe zit ik in elkaar? Waar ben ik goed in? En waar is nog heel wat te verbeteren? Je kunt een list bedenken voor je valkuilen die passen bij jouw bestuurstijl. Bijvoorbeeld door te samenwerken met iemand die dat mooi compenseert. Of door echt te gaan trainen op de aspecten waar je minder goed in bent, zodat je daar in ieder geval weer iets beter in wordt. Een tweede manier waarop je deze kennis kunt gebruiken, is dat je hierdoor beter anderen kunt begrijpen. Je begrijpt beter waarom bepaalde ambtenaren zich aan jou ergeren. Je begrijpt beter waarom andere bestuurders minder goed met jou om kunnen gaan. Waarschijnlijk omdat ze een andere stijl hebben. Een andere stijl van denken en andere dingen die hen motiveren. Deze videotip is een leestip. Een leestip voor ervaren bestuurders en voor jonge bestuurders. Vooral jonge bestuurders kunnen er veel aan hebben om te lezen hoe je het beste als bestuurder kunt omgaan met de verschillende krachten in het politieke veld. Het boek heet Stijle Boek voor Bestuurders. Het is geschreven door Schouw, Tops en Zuridis. En deze drie heren beschrijven heel mooi hoe je in een tijd van flipperkastpolitiek en medialogica jezelf het beste kunt handhaven. Vond je dit nou een leuke videotip en wil je meer van dit soort tips ontvangen en zien, like ons dan alsjeblieft of abonneer je op ons YouTube kanaal.